Dit is Doorkas. Oh. Dit is Doorkas. Een internationale organisatie die noodhulp en ontwikkelingssamenwerking biedt voor those in Need. We werken in 14 landen. In Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Op ons kantoor in Almere werken 90 mensen. En daarnaast werken we alleen al in Nederland nog eens met 10.000 enthousiaste vrijwilligers samen. Om dit ook aan de rest van Nederland te vertellen, zoeken we een communicatie- en content-specialist die inspirerende content kan maken en anderen kan helpen om dat ook te kunnen. En om vervolgens de juiste mensen te bereiken met deze content, zoeken we ook een campaigner die toffe campagnes kan opzetten en coördineren. En dan de vraag, waarom zou jij solliciteren bij DoorCas? Bij DoorCas werken is gewoon superleuk omdat je echt met elkaar samenwerkt um, om mensenlevens te verbeteren. Uh, je krijgt hier de kans om je volop te ontwikkelen, om uh, ja, inspirerende verhalen te schrijven en te bedenken. En uh, om uh, ja, bijzondere mensen te ontmoeten. Het is superleuk om bij DoorCast te werken omdat er heel veel ruimte is voor jouw ideeën en jouw creativiteit. Je kan hier dus echt aan de slag met hele leuke campagnes, uh, hele leuke verhalen, hele inspirerende verhalen. Uh, ja, dat vind ik echt het allerleukste van mijn werk. Er werken hele leuke mensen die allemaal heel erg expertise hebben in een bepaald onderwerp. Precies weten wat ze doen en het is echt heel gezellig om hier samen met hun te werken. Dorcas is een prachtige noodhulp- en ontwikkelingsorganisatie die mensen in nood helpt. Daar doen een heleboel mensen in Nederland aan mee. Tienduizenden donateurs. Duizenden vrijwilligers, honderdduizenden klanten en winkels, een heleboel mensen die we graag informeren over het werk wat we doen in Oost-Europa, Midden-Oosten en Oost-Afrika. Daar is rake communicatie voor nodig, inspirerend ook. Daar zijn doeltreffende campagnes voor nodig die een boel mensen in beweging zetten en daar kun jij een bijdragen. Nou, dat klinkt goed. Bekijk alle vacatures op doorkast.nl slash vacatures.